Sport maakt me blij, houdt me fit, en vooral mentaal in balans. Heb oh ja. we zin in? Ja. laten we het gaan dan. Ja. Mijn droom was wereldkampioen kickboksen worden. Dus nu ben ik heel benieuwd, wat is jouw droom? Grote kickboksen worden, net zoals jij natuurlijk, wereldkampioen. Maar dan vraag ik nu aan jou, wat doe jij vandaag om bij jouw einddoel te komen? Toch hard trainen, toch, ondanks dat je niet wil, toch gaan gezond eten thuis. Het is allemaal mentaal, het heeft allemaal met zelfdiscipline te maken. Ik weet, als ik nu die hamburger eet, heb ik over een uurtje geen fijn gevoel meer, want dan baal ik van mezelf. Als ik nu toch ga stappen en niet ga leren, dan baal ik, want als ik die toets gedaan heb, heb ik dadelijk een slecht cijfer en dan ben ik teleurgesteld in mezelf. Je moet proberen fit zijn, proberen sterker te worden en zes elke dag denken wat moet ik doen om naar een eindpunt te komen. Precies. Zelf zou ik ook graag automotor worden. Mm -hmm. Dan moet jij proberen de beste zeg maar, de te zijn in het werk, in het vak Net. wat je doet. Yeah. En jij moet ervoor zorgen dat de mensen denken, hey Amin die is goed, die yes. moet naar jou toe komen. Precies. Niemand gaat die keuze maken die voor jou het beste is. Dat moet jij doen. Maar ja, moet je wel heel sterk in je schoenen staan. Netjes. Ha, ha, ha. Twee. Ha, ha, ha. Ha. Oh, sport geeft me energie, motivatie en zelfvertrouwen. Sport geeft me motivatie en brengt me op het juiste pad. Wat doet sport met jou? Laat het weten via nationalsportweek.nl.